Ik ben bewustzijn, onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke acceptatie van wat er is. Er bestaat geen enkele ik die dat kan. Want alle ik-belevingen, alle ikken zijn filters. En ik kan niet onvoorwaardelijk zijn. Want een ik in zichzelf is een voorwaarde, is een filter. Het is een manier van kijken, van voelen. Hoe goed die dan ook lijkt, dan is het toch niet het geheel. Er is geen ik die mij kan kennen. En dat is in alle opzichten. Een ik die beweert het goddelijke te kennen, is zichzelf aan het misleiden. Want het ik kan niet het goddelijke kennen. Het goddelijke is alles. Dus een ik is alleen maar een stukje van het geheel. Een stukje van het geheel kan niet het geheel waarnemen. Maar als je dat ik loslaat, de wereld van dat ik, zijn standpunten, zijn gevoelens... Zijn keuzes, zijn vermijdingen, zijn angsten. Dan kun je ontwaken in het zijn. En dan ontdek je dat die onvoorwaardelijke liefde daadwerkelijk onvoorwaardelijk is. Er is geen enkele geloof, manier van kijken en beleving die uitgesloten kan worden en zal worden. Want in de eenheid bestaan ze niet, standpunten verschillen van meningen. Ze ontstaan en vergaan in die eenheid, maar uit zichzelf, zonder een ik die ze ondersteunt, houden ze op met te bestaan. En wat er overblijft is, wat er is, ongewaardelijke bewustzijn, liefde, acceptatie, Vreugde van het zijn.